Denk jij erover om te gaan vloggen voor je bedrijf? En denk je dat je daarmee echt het verschil gaat maken in deze nieuwe tijd? En dat je ermee nieuwe klanten kan aantrekken en dat je meer kunt verdienen met je vlogs? Nou, Let dan even goed op, want het zou zomaar kunnen zijn dat vloggen je juist op een behoorlijke achterstand zet. En in deze video ga ik je vertellen wat veel slimmer is om te doen dan vloggen. Dus blijf vooral kijken! Hoi, ik ben Noortje Jamaat van Verdienen met Video en ik deel hier gratis tips en strategieën zodat jij betere resultaten bereikt met jouw video's. Als je hier nieuw bent, klik dan op de knop om je te abonneren op mijn YouTube-kanaal en vergeet niet om op de bel naast de button te klikken zodat je geen video meer hoeft te missen. En Alle accessoires die ik zelf gebruik voor mijn video's, vind je in de omschrijving hieronder. Als je me al wat langer volgt, dan weet je dat mijn nagels altijd rood gelakt zijn. En ik heb daar dus een stappenplan voor. Uh, drie potjes nagelak en heel veel geduld. En dan blijft het dus lekker lang zitten. En nu denk je misschien, uh, ja, lekker belangrijk hoe jij je nagels lakt. Maar ik zie een parallel met het onderwerp van vandaag en dat is vloggen. Veel zelfstandig ondernemers en bedrijven denken dat het slim is om een YouTube-kanaal te beginnen en dan te gaan vloggen. Nou, tenzij je al heel veel volgers hebt op YouTube of op Facebook of je bent een bekende Nederlander en heel interessant, dan kan het misschien slim zijn om te gaan vloggen. Maar laat ik ervan uitgaan dat je net pas begint met het maken van video's en je hebt nog niet zoveel um, abonnees en je hebt nog niet zoveel volgers op internet, nou, dan heb ik vervelend nieuws, want niemand zal jouw vlog vinden, want niemand zoekt op Google of YouTube naar het woord vlog. En als ze jouw vlog al vinden, dan is de kans heel groot dat ze het niet echt heel boeiend vinden om jouw internetdagboek te zien wat een vlog volgens De Dikke Vandalen is. Net zoals jij het waarschijnlijk totaal niet boeiend zou vinden om een video te bekijken waarin ik zit te jubelen over hoe ik mijn nagels in drie lagen uh, rood lak, waarom je me wel volgt, is omdat ik regelmatig tips geef om betere resultaten met je video's te bereiken. En nu denk je misschien, ja maar vlog is toch hartstikke hip? Nou dat is natuurlijk helemaal waar, iedereen heeft het erover. Maar als je jezelf en je kijkers, en daar is het ons volgens mij om te doen, om onze potentiële klanten, als je die echt wil helpen, dan geef je je kijkers iets van toegevoegde waarde. Dus echt waardevolle informatie waar ze iets aan hebben zodat ze gaan denken, goh, die weet er heel veel vanaf en die moet ik dus in de gaten houden. En je hebt zo dus een eerste lijntje gelegd en verbinding gemaakt met je kijker. En als je kijker dan vervolgens weer een andere video van jou ziet, dan is de kans natuurlijk heel groot dat hij je gaat volgen, omdat hij zich weer geholpen voelt door jou. En dan kun je vervolgens wel meer lifestyle video's gaan maken en je kijkers een beetje meenemen in jouw leven als ondernemer. Ik zie vloggen eigenlijk meer als een videostijl. En ik denk niet dat het als expert of als kennisondernemer of als bedrijf slim is om als doel te hebben om te gaan vloggen. Je bent geen vlogger, je bent geen filmmaker. Je bent een ondernemer die zijn klanten op de beste manier wil helpen, lijkt me. Dus ik raad je daarom af om een vlog over jouw leven te gaan maken, want ik zie gewoon om me heen dat het niet werkt. En nu vraag je je misschien af, ja maar wat dan? Nou, dat zal ik je vertellen. Uh, beter dan uh, vloggen kun je video's gaan maken waarin je vragen gaat beantwoorden waarmee jouw ideale klanten rondlopen. En mensen gebruiken YouTube als zoekmachine, dus om antwoord te krijgen op hun vragen. En daar ligt dus een enorme kans voor jou om antwoord te geven op echt specifieke vragen van jouw klanten. Dus geen algemene vragen, maar probeer echt specifiek te zijn. En elke video zou antwoord moeten geven op maar één vraag. En op basis daarvan ga je de juiste videotitel bedenken, de juiste thumbnail maken, de juiste zoekwoorden uitkiezen. Zodat je video dus hoog gaat verschijnen in de zoekresultaten. Dus eigenlijk net als met het lakken van mijn nagels, als je er de tijd voor neemt, het stappenplan volgt, dan blijft het lekker lang zitten. En zo is het ook voor jouw video's als je er de tijd voor neemt, het juiste stappenplan volgt en je video's op YouTube uploadt, dan blijven die lekker lang zitten en blijf je dus goed vindbaar op internet. En op mijn blog verdienenmetvideo.nl vind je zeven tips voor je eerste zakelijke video. Dus ga naar www.verdienemetvideo.nl slash zakelijk vloggen om die tips te zien. En wil je nou meer video's zien met tips over verdienen met video? Vraag je je bijvoorbeeld af van wat is de beste tijd om te starten met video? Uh, ben ik er wel klaar voor? Kan ik het me allemaal wel veroorloven? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal en klik op de bel naast de abonneerbutton om een melding te ontvangen als ik weer een nieuwe video heb gepubliceerd. En ik wil je voor nu bedanken voor het kijken en graag tot de volgende video!